Zo. Oh. Even kijken hoe dit ook alweer werkt. <lacht> hallo? Hallo? Hallo? hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Zijn jullie er nog? Man, man, man, man, dat is een eeuwigheid geleden. <lacht> En er is zoveel gebeurd in de tussentijd. Ik heb uh, mijn haar een beetje roze gekleurd. Nou ja, het is natuurlijk nu uh, in verband met de uitgroei. Grijs, roze, grijs. Ja, ik heb jullie even uh, niet gesproken. Even heel lang. Ja, goeie. Ik ben er gewoon. Nog steeds. Ik heb het een en ander moeten verwerken. Zoals uh, de overgang. Drukte op het werk. Ja, deze leeftijd. Lieve mensen. Ik zou het liever overslaan. Vandaag hadden we het toevallig er nog over op het werk. Ik was me weer aan het misdragen en ik zei: van Nou, gedraag je nou eens naar je schoenmaat en niet naar je leeftijd. Nee, gedraag je nou eens naar je leeftijd en niet naar je schoenmaat. Ik heb schoenmaat 37, 38 en toen dacht ik: Nou, ik zou best terug willen naar die leeftijd. 37, 38. Niet naar 18 of 19 of 20 of iets in die geest. Nee. Nee, want dan moet je nog zoveel bedenken. En nog zoveel. Klinkt al heel vermoeiend als ik eraan denk. Maar 37, 38, tegen de 40, dan weet je wel wat je wil. Maar met deze leeftijd, ach jongens, ik weet niet. Of oh, meisjes, ik weet het niet. Dit, dit is gewoon helemaal niks. Ik herken mezelf gewoon soms niet. Dan zit ik me een partij te vloeken in de auto als er iets niet gaat. Dan denk ik, nou ja, dat ga ik hier niet herhalen. Maar dan, nou, om iets heel kleins, iets heel lulligs. Daar schiet ik gewoon helemaal uit mijn slof. En dan denk ik, maar dit was ik toch helemaal nooit? Dat kan toch helemaal niet? Wie ben ik? Nou, dat, dat kon ik dus allemaal jullie niet vertellen. Want als ik niet weet wie ik ben, dan weten jullie ook niet wie ik ben. En, eh... Uh... Het is gewoon allemaal heel onduidelijk. Bovendien, ja, ik had gewoon geen ruimte in mijn hoofd voor nieuwe dingen, voor leuke dingen. Het ging allemaal gewoon even niet lekker. En nu heb ik nog niet veel om uh, te vloggen, want ja, er zijn geen leuke evenementen. Waar ik me voor uh, ingeschreven heb die uh, uh, binnenkort plaatsvinden. Dus ja, het duurt gewoon even. Als jij nou zegt van, joh, ik heb iets leuks, uh, kom even langs uh, om hier te vloggen. Nou, stuur me even een mailtje. Misschien kunnen we wat leuks doen. Maar voor nu ga ik even... Wat Ga ik maken pasta. Die pasta. Ik heb nog een beetje van dit Of een beetje pennen. Macaroni. Ik je het allemaal niet. Nee, maar even serieus hè mensen. Die overgang is echt waardeloos. Het is echt niet alleen maar... De opvliegers hebben. Was dat het maar. Want dan was het nog makkelijk geweest. En als ik het op het werk... Of waar dan ook heb... Over de overgang, dan wordt er altijd zo lacherig over gedaan. Het is nooit eens serieus van, god, meid, ja, wat vervelend. Heel af en toe zijn er dan wel mensen die uh, ja, zo reageren, maar er wordt echt altijd over gelachen van, ja, vervelend hè, warm, koud, warm, koud. Nee, dat is het niet. Het is echt veel meer dan dat. Dus dames, als je nog niet in de 50 bent, bereid je voor. Dat kan helemaal niet. Je kan je er niet op voorbereiden. Het komt gewoon. Bam. Zo. Onverwachts. Je wordt wakker. Je hebt het heet. En het mooie is, ik had het in het begin helemaal niet door. Ik, uh, ik dacht, nou ja, het zal wel iets met mijn jeugd te maken hebben. Ik moet het een en ander verwerken, bladibla. Totdat iemand zei, volgens mij was dat iemand die reageerde op een van mijn video's. Ja, leuk hè, de overgang. En toen dacht ik, overgang? Wacht even. Dat hebben wij ook nog. Ja, want als mannen al deze kwalen zouden hebben die wij als vrouwen moeten doorstaan. Mensen, dan was de mensheid uitgestorven. Echt waar. Geen man die kinderen wil krijgen. Kan me niet voorstellen. Gaat ook een beetje lastig nu, hè, door zo'n klein buisje. Maar stel, hè. Nee, echt. Dan was er geen kind meer geboren. Ik heb trouwens uh, dikke therapieën betaald toen ik nog niet wist dat het uh, met de overgang te maken had. Ja, want daar betaal je natuurlijk ook scheel aan, ik bedoel je betaalt wel uh, zorgverzekering iedere maand. Maar ja, hè, dat gaat maar tot een bepaalde hoogte, maar tien keer therapie en dan moet je zelf gaan betalen. Nou, dikke vinger met z'n allen, ik vind het wel prima zo. Uh, ja, degene die bij mij in de buurt zijn als ik een rot moment heb, ja sorry alvast. Ik kan er niks aan doen. Ik, uh, nee, ik, ik herken mezelf niet. Ik heb echt diep respect voor de mensen om me heen af en toe. En soms is het maar goed dat ik gewoon alleen in de auto zit. En dan aan het vloeken ben om van alles en nog wat. Dat de rest het allemaal niet hoor. Ja, het hoort er nou eenmaal bij. Dus ik ben, uh, ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Ik moet wel zeggen, het gaat op het werk nu uh, wat beter. De stress is wat minder. dus dat, Ik voel dat dat echt veel beter werkt. Dus die combinatie met overgang en stress op het werk, dat was ook niet echt top. En wacht eens even, dan nog maar te zwijgen over je uiterlijk, want je hebt van de een op de andere dag ineens het lichaam van een bouwvakker, een bierbuik van heb ik jou daar, onderkinnen daar, uh, dat lijkt wel een heel dekbed. Ik kan niet wachten tot dit voorbij is. Echt waar. Zo ernstig is de zaak nu eenmaal. Ik vind het gewoon niks. Maar, wacht, ik heb één pluspunt. Ik heb geen last van mijn heup. Dus, als jullie daar nog vragen over hebben, nee, daar heb ik geen last van. Het is, uh, het is, het is gewoon allemaal, uh, ik moet het proberen te accepteren. Het is zoals het is. Hè? En als mensen uh, last van mij hebben, dan zeg ik blijf gewoon lekker uit mijn buurt. Ja! Dat is het makkelijkst. Vluchten! <laughs> oh, fuck, daar heb je Mirjam. Wegwezen! Ja, ik moet eigenlijk... Ja, ik weet niet, ik heb vriendinnen er ook helemaal niet over gehoord. Ik zal het eens aan jou vragen. Jo, weet niet of je deze film kijkt. Video. Hoe ver ben jij daarin? <laughs> ben je er al mee klaar? Ben je er nog mee bezig? Moet het nog komen? Nee, nee. Nou, sommige vrouwen hebben veel eerder... Uh... Uh, zitten veel eerder in de overgang om oh, meiden ik heb het echt met jullie te doen wat een klote periode nee kut periode en dan heb ik ook nog een uh, kies laten trekken want uh, ik had uh, kiespijn en uh, ik ga naar de tandarts en die tandarts die doet even tik tik tik op die kies is deze het? ja maakt even een foto hij zegt, nou, er zat al een, er zat al een uh, vulling in en alles. Hij zegt, nou mevrouw, dan moeten we even een wortelkanaalbehandeling doen. En hier heb je de uh, begroting van deze behandeling. 800 ballen. Ik bedoel ruim 800. Ik zeg, ja, 800. Nee, wacht, dat ging nog anders ook, want ik kreeg eerst... De Rekening van iemand anders, daar stond 400 op. Vond ik ook al veel. Dus ze belde mij en ze zegt: Mevrouw, ik heb uh, een verkeerde begroting aan u gegeven. Ik zeg: Oh, nou, ik was in eerste instantie hartstikke blij natuurlijk. Want ik denk, oh, dan wordt het alleen maar goedkoper misschien. Oh, nou, ik zeg: Nou, prima. Uh, dan uh, stuur maar de nieuwe en dan geef ik deze wel terug. Ja, dat is goed, zegt ze. Ik, ik open mijn mail en ik zie 800. Ik denk, oh. Dat was niet de afspraak. Eh, althans die afspraak had ik met mezelf. Maar niet met hun. Ja, ik advies gevraagd her en der. En uh, ja, er waren mensen bij die zeiden van nou gewoon laten trekken die handel. Want uh, ja, hij is toch al uh, broos. Omdat er een, een vulling in zit. En mijn tanden worden er ook niet beter op. Ze moeten er toch allemaal uit. Dus ik heb gezegd, beste tandarts. Jas hem er maar uit. Dan ben ik daar ook maar weer vanaf. En uh, dat kostte maar 80 euro. Nou, dat scheelde nogal even wat. Ja, nou heb ik uh, aan deze kant een uh... kies. Leeg kies. Ja. Nou, dat overleef ik ook nog wel. En dan, lieve mensen, hebben we daar ook nog de vermoeidheid. Ik kan slapen als een baby. Eerlijk waar. Als ik nu ga liggen, dan slaap ik tot de volgende ochtend. Het is te gek voor woorden. Ik ben, als ik maandag naar mijn werk ga en het is weer tegen vieren, dan ben ik weer helemaal versleten. Mijn ogen branden in mijn kop, dat mijn uh, luiken zeg maar zwaar worden. Het is niet te geloven. Ik, ik begrijp er echt helemaal geen klap van. Waarom? Waarom moet ik zoveel slapen? Waarom kost me alles zoveel energie? Terwijl ik van binnen bruis van de energie, alleen... Mijn lichaam zegt, ho even, doe even normaal. Stop, dit is genoeg. Dus dat matcht eigenlijk soms niet. Het komt dichter bij elkaar nu, dat ik denk van, nou, ik moet het accepteren. He, stapje minder. Het is gewoon niet grappig meer. Maar goed, ik ga jullie er verder niet mee lastigvallen. Ik vond het fijn om even mijn hart te hebben kunnen luchten hè, naar jullie toe en uh, ja sorry dat ik al die tijd niks heb laten horen gelukkig nieuwjaar nog <laughs> het is al bijna weer nieuwjaar ik, ik hoop dat jullie er allemaal nog zijn ik hoop dat ik uh, heel snel een leuk evenement heb en uh, dat ik beter een beetje weer de vaart erin heb ik heb ook wat problemen eigenlijk met mijn laptop want dat beestje uh, dat trekt het allemaal niet meer zo, al mijn uh, video's uh, dus ik heb ook een poosje rondgelopen uh, met de gedachte om een nieuwe laptop te halen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Het komt allemaal wel. Ik vond het fijn dat jullie even naar me geluisterd hebben. Naar mijn gezeik en gezeur en rezanik. En ik hoop jullie snel weer te zien uh, met iets leuks. Ik zeg uh, toedels!